Moet Abraham Isaac weer missen? Het lijkt eerst een verdrietig verhaal, maar dat is het niet. Isaac is nu al een groot jongen. Hij helpt zijn vader overal mee. Met de schapen en de koeien en de lammetjes. Isaac weet ook al hoe hij een offer moet brengen aan de Heere God. Dat heeft vader Abraham hem geleerd. Eerst zoekt hij grote stenen en die stapelt hij op elkaar. Dat is het altaar. Op het altaar legt hij een hoop takken. Ondertussen gaat Abraham naar de kudde. Hij zoekt daar een mooi lam of een schaap uit. Dat dier maakt hij dood. En dan legt hij het op de takken. De takken steken ze in brand. En zo brengen ze een offer aan de Heere God. Met dit offer laten ze zien aan de Heere God dat ze veel van hem houden. Abraham vertelt Isaac ook vaak over vroeger. Heel lang geleden woonden Abraham en Sarah in een ander land. Toen zei de Heere God dat ze op reis moesten gaan naar het land waar ze nu wonen. De Heere God zei ook dat dit hele land later van hun kleinkinderen zou zijn. De Heere God beloofde hen dat ze een zoon zouden krijgen, maar het duurde nog 25 jaar voor Isaac werd geboren. Toen waren Abraham en Sara al oude mensen. Isaac is een hoorzame jongen. Hij doet altijd wat Abraham wil. Hij zegt nooit: daar heb ik geen zin in. Waarom moet ik dat doen? Abraham had heel erg veel van Isaac. De Heere God denkt. Zou Abraham meer van Isaac houden dan van mij? En dan gaat de Heer God iets heel moeilijks vragen aan Abraham. Op een nacht zegt hij tegen Abraham, je moet je zoon Isaac, van wie je zoveel houdt, aan mij offeren. En je moet dat doen op een berg in het land, Moria. Abraham vraagt verschrikt: Moet ik Isaac op het alter leggen in plaats van een schaap? Moet ik Isaac offeren? Maar God zegt niks meer. Wat verschrikkelijk. Sarah en hij hebben zo lang op Isaac gewacht. Moeten ze hem nu weer missen? Wil de Heere God tot? Abraham begrijpt er niks van. Hij kan Isaac niet missen. Hij houdt zoveel van Isaac. Als Abraham niet doet wat de Heere God zegt, is hij ongehoorzaam. Dat wil hij niet, want hij houdt heel erg veel van de Heere God. Hij weet dat God altijd voor hem zorgt. Maar als hij wel doet wat de Heere God zegt, is hij Isaac kwijt. Dan moet hij Isaac doodmaken en op het altaar leggen. Net zoals bij een schaap dat hij offert aan de Heere God. En dat wil Abraham ook niet. Je begrijpt wel dat Abraham niet meer kan slapen. Hij loopt maar heen en weer. Wel doen? Niet doen? Wel doen? Wat heeft Abraham in moeilijk? Maar als het morgen is, weet hij wat hij moet doen. Hij wil gehoorzaam zijn. Hij zal doen wat de Heere God vraagt. Hij zal Isaak als een offer op het altaar leggen. En weet je wat Abraham denkt? De Heere God kan alles. Hij zal ervoor zorgen dat ik Isaac toch weer levend terugkrijg. God heeft mij beloofd dat Isaac later veel kleinkinderen zal krijgen. Hij heeft ook beloofd dat dit land later van onze familie zal zijn. En wat de Heere God belooft, doet hij altijd. Abraham roept Isaac. Hij zegt, Isaac, we gaan een paar dagen op reis. Daar heeft Isaac wel zin in. Er gaan ook nog twee knechten mee. Abraham gaat op een ezel zitten. Isaac en de knechten kunnen wel lopen. Abraham neemt het hout mee. Ook touw en een scherp mes. Isaac begrijpt al wat er gaat gebeuren. Ze gaan een offer brengen aan de Heere God. In drie dagen zijn ze in het land Moria. In de verte ziet Abraham een berg liggen die God bedoelt. Daar moet hij Isaac offeren. Abraham stapt van de ezel af. Hij geeft Isaac het hout, zelf neemt hij mee een pot met vuur, het mes en het taal mee. Tegen de knechten zegt hij, wachten jullie maar hier op ons met de ezel. Wij gaan op de brug een offer brengen en dan komen wij weer terug. Hoor je wat Abraham zegt? Wij komen weer terug. Abraham rekent erop dat de Heere God Isaac weer levend zal maken. Maar hoe dat zal gebeuren, dat weet Abraham niet. Daar gaan ze samen vader Abraham en zijn zoon Isaac. Isaac begrijpt er niks van. Heeft zijn vader niet iets vergeten? Hij zegt, vader, u heeft het vuur, het mes en het touw. Ik heb het hout, maar waar is het land dat u wilt offeren? Daar zal de Heere God zelf wel voor zorgen, mijn jongen, zegt Abraham. Isaac vraagt niet verder en zo gaan ze samen de berg op. Als ze op de plaats zijn gekomen die God bedoelt, zoeken ze stenen bij elkaar. Daar maken ze een altaar van. Isaac legt het hout erop en dan, dan moet Abraham wel vertellen dat de Heere God heeft gezegd dat Isaac het offer moet zijn. Isaac is altijd gehoorzaam geweest. Hij had van zijn vader en hij had ook van de Heere God. Isaac zegt niks. Hij gaat op het altaar liggen en laat zich vastbinden. Abraham pakt het mes. Oh, nu moet hij dat verschrikkelijke doen. Nu moet hij Isaac doodmaken. Dan roept de Heere God, stop Abraham, doe Isaac niks. Nu weet ik dat je zoveel van mij houdt dat je mij zelfs Isaac wilt geven. Wat, ik, wat is Abraham blij? Vlug snijdt hij de touwen, touwen door waarmee Isaac is vastgebonden. En Isaac springt van alta af. Abraham neemt hem in zijn handen en samen huilen ze van geluk. Plotseling zien ze een schaap met zijn horens die in de struiken vast zat. Het kan niet loskomen. Abraham pakt het schaap en dat legt hij op de altaar. Dat schaap offert hij aan de Heere God. Nu heeft God toch zelf voor haar offer gezorgd. De Heere God zegt Abraham nu. Hij zegt, ik zal goed voor je zorgen Abraham. Jouw familie zou zo groot worden als de sterren aan de hemel. De sterren kun je niet tellen. Zoveel zijn er. Jouw familie is later ook niet meer te tellen. Dat zijn zoveel mensen... En een van die mensen is de Heere Jezus. Ja, over een hele poos zal de Heere Jezus worden geboren in het land dat de Heere God aan Abraham heeft beloofd. In Kanaan. Abraham en Isaac gaan de berg weer af. Ze komen bij de knechten En ze gaan naar huis. Naar moeder Sarah. Ze hebben haar heel wat te vertellen. Zie je wel dat het toch een verdrietig verhaal is?